was dat met viel. Uh, Ja, we gaan het hebben over uh, alleengeboren tweelingen. En dat ga ik doen met uh, Aranka Reewijk. Ja. Welkom. Dank je. Welkom. Ik zei net uh, tijdens het nummer vorige week hadden we je man uh, in de studio. Ja, klopt. Heb je nog meer familie? <laughs> die, uh... Nee. <laughs> Kom komt volgende week gewoon weer. Oké, okay, oké. Okay. Nee, nee, goed is <laughs> helder. Uh, ja, alleengeboren tweelingen. Ja. Wat, wat versta je daar nou precies onder? Uh, ik, ik heb er eigenlijk twee verklaringen voor, twee omschrijvingen ja. voor. De ene is dat je uh, zegt: alleen geboren tweelingen zijn mensen die hun leven zijn gestart als twee of meerling. Ja. maar in de baarmoedige getuige zijn geweest van het sterven van de ander. Ja. Dus die worden alleen geboren. Maar ook de groep die wel met z'n tweeën geboren wordt. en de ander uh, vlak voor of na de bevalling ja. overlijdt. Ja. dat noem je eigenlijk ook een alleen geboren tweeling. Oké, oh, oké. Okay, okay. uh, komt dat nou vaak voor? Uh, ja, vanuit wetenschappelijk onderzoek, ja? wat al jaren geleden in Amerika is gedaan... Uh, is naar voren gekomen dat het zeker één 1 op de 10 mensen voorkomt. 1 op de 10? Ja, en er worden steeds meer speculaties gedaan dat het gewoon nog veel meer voorkomt. Maar goed, dat zijn speculaties, dus dat is nog niet echt goed onderzocht. Ja. Maar 1 op de 10 is zeker. Ja. Maar, maar hoe ontstaat dat nou? Want ik, ik heb wel eens begrepen dat oudere vrouwen, zeg maar... als ze op later leeftijd zwaar mm -hmm. worden, voor het eerst volgens mij zelfs... dat ze een, een verhoogde kans op een tweeling hebben. Ja, dat is zo. Maar je ziet dus ook dat gewoon bij jongere vrouwen uh, er sprake kan zijn van een tweeling. Maar om wat van reden dan ook sterft gewoon een, een vruchtje of een ja. embryo-feutus uh, vroegtijdig af. En dat kan puur te maken hebben dat, dat een kind gewoon uh, in de in, in aanwas gewoon niet ja. uh, in, in, in goed is eigenlijk. Ja. Goed, er zijn verschillende redenen ja. voor. Ja, ik kan me ook voorstellen, bijvoorbeeld, uh, uh, zonder dat het plastisch te worden, maar uh, je, op een gegeven moment wordt de vrouw bevrucht, zeg maar, tijdens mm -hmm. seksuele activiteiten. En, en, en de week daarna hè, doe je het nog een keer. En dan. Hebben een dubbele ijsprong dat het andere eitje ook nog eens een keer bevrucht wordt. Dat kan, komt er ook voor. Dat kan. En dan heb je gewoon inderdaad is er sprake van een tweeling. Maar goed, dan, dan heb je nog geen is er nog niet sprake van een alleen geboren tweeling. Dan nee. zijn er gewoon twee. En die kunnen in principe gewoon samen gezond geboren ja. worden. Ja, want zijn dus gewoon, dat is wat anders. Ja, een tweeling is ja. echt. Ik zit dan met nemen, de één eigen, maar een tweeling is natuurlijk gewoon elk dus elk, elk paar kinderen, wat zeg maar ja. geboren ja. wordt uh, op hetzelfde moment eigenlijk. Ja. En hetzelfde zie je bij een drieling, Een drieling daar kan, ja. kan sprake zijn van één eigen tweeling, plus nog een derde erbij. En, en op moment dat je dus uh, een van die drie dus overlijdt, ja. dan is er ook alweer sprake eigenlijk van een alleen geboren meerling. Ja. Dus dan komen ze als tweeling ter wereld en nou iedereen heeft zoiets van oh helemaal geweldig een tweeling. Ja. Ja, dat is mooi. Dus dat, dat is koekenij. Nee, niet. Want ze kunnen elkaar niet uitstaan. Dat komt omdat die ene diegene mist die niet geboren is. Ja. ja. Dat is ontzettend ingewikkeld. Dus het komt zowel bij levende tweelingen voor als mensen die dus alleen ter wereld gekomen zijn. Ja. En... Ja. Uh... Hoeveel tweelingen worden er nou uh, uh, wel als tweelingen geboren zeg maar, van het percentage geboortes? Met andere woorden. Uh, oh, dan, moet er, dan vraag je me weer cijfers. Dan moet ik ja, even ja, induiken. Volgens dat... mij was het 1 op de 100. Ik weet het even niet meer. Dat is dan weer net een stukje waar ik niet ja. zo nee, op maar... inga. want Dat nee. is niet zo interessant nee. voor mij. Nee. nee, nou maar goed. Ik, ik denk, dan heb je het vergelijk mooi. 1 zeg maar. mm -hmm. hey, op de 100 wordt geboren. Ja. Dus 9 dus, dus van die... Uh, dus 1 op de 10. Ja, 9 9 dus van de 100. Worden dus. Uh, nee, meer zelfs nog. Laat maar. Ja, maar, kan je zeggen, La, maar dat is, ik kan net zeggen, laat maar. Ja, hogere wiskunde kopen. Re rekenen mee. moet je mij sowieso niet ja. vragen. Dat wordt veel te ingewikkeld. Ik, ik mij. heb mijn rekentoets zo gehad, dus dat hoef ik alweer eens te doen. nee. Uh, maar. Uh, het, het, het is natuurlijk een interessant fenomeen, maar er is ook wat aan de hand met die kinderen, want je begonnen dus ze er voorzichtig over. Mm -hmm. uh, uh, je kan daar last van krijgen, als Klopt. wel geboren ja. van de tweelingen. Nee, wat je ziet, is dat er een, een, een scala van, van kenmerken eigenlijk zijn waar mensen aan voldoen. En wat je eigenlijk ziet bij de meest alleen geboren tweelingen, dat die eigenlijk hun hele leven al het gevoel hebben dat ze iets of iemand missen. Ja. Um, ze zijn ontzettend gevoelig voor, voor afwijzing. Ze gebruiken niet hun pot hele potentieel. Nee. Dus dat betekent dat ze wel weten dat ze heel veel kunnen... maar ze houden zichzelf in. En vaak is dat, nou, zit daar schuldgevoel ja. achter naar diegene die, die niet geboren is... Maar je ziet ook dat ze hun hele leven eigenlijk altijd op zoek zijn naar van alles en nog wat. Ja. En je ziet ook van ze doen een cursusje hier, een boek daar. En ze blijven eigenlijk maar shoppen op zoek naar iets, maar ze hebben geen idee waar ze naar zoeken. Dus dat levert ook ontzettend veel innerlijke onrust eigenlijk op. Ze voelen zich alleen. Ja. Ook al zijn ze met honderd man om zich heen of met, met weet ik voor wie ook allemaal. Toch hebben ze het gevoel van ja, er mist iemand. Ja, ik heb iedereen uitgenodigd op een feestje, maar volgens mij mist ik iemand. Ja, ja. Nee, die mist niet. Uh, ze hebben een haat liefdeverhouding met geld vaak, dus dat, op de een of andere manier lukt daar uh, ook iets niet, uh, niet mee. Uh, sommige gedachten het gevoel voor twee of meer te moeten leven. Ook op positief, ze zijn vaak heel gevoelig, hoogsensitief. Ja. Ze zijn heel empathisch, dus ze kunnen zich goed inleven in ja. een ander. Ze hebben vaak ook wel een, een, een beroep wat past binnen de hulpverlening bijvoorbeeld. Ze zijn ook hele goede acteurs, omdat ze zich zo goed kunnen inleven ja, ja, in, in, in, een, in een rol. In een ander, ja. En ze ja. zijn extreem uh, perfectionistisch toch echt tot het ridicule af. Het is, iets moet echt gewoon ja. perfect zijn. Nou, ik en. hoor het al. Ik, ik, ik ben geen alleen op de nee. <lacht> Gelukkig. Ja. Uh, uh. Dat, dat, dat zijn. Dat, daar, kunnen mensen, daar kunnen mensen last van hebben. Of daar hebben ze last Zeker, van. Zeker. Nou, wat je ziet is dat ze dus vaak ook hun hele leven al lopen te shoppen ja. naar. Van, van, van arts naar arts ja. en therapeut en therapeut... en niemand kan ze echt helpen. Tot ze eindelijk hier achter komen. en ze zoiets hebben. Ja, maar weet je dit is gewoon de oorzaak van al mijn problemen. Ik heb het letterlijk van cliënten teruggekregen ja. van... had ik dit verdorie maar twintig jaar eerder geweten... Dus. dan had ik een goede baan gehad, dan was ik niet zo moe geweest. Want vaak hebben ze ook onverklaarbare lichamelijke klachten... waar geen ja. arts wat mee kan... Ja, ze, de diagnose nee. valt niet te stellen eigenlijk, nee. omdat je niet weet wat er aan de hand Precies. is. En dan ja. worden vaak verkeerde diagnoses gesteld. voor Ja, ik. absoluut, zeker. Er lopen heel veel mensen rond met, met ja, noem het maar even, psychiatrische diagnoses. Ja. Die gewoon dus eigenlijk niet kloppen. Of tenminste, de diagnose klopt dan, maar er ja. zit iets anders onder. De dus op het moment dat je naar die ja. oorzaak toe gaat en die ook oplost... zie je ja. dat die diagnose gewoon wegvalt. Ja. Ja, ja, dus daar die... ligt een, een, een heel gat gewoon voor de, voor de gezondheidszorg hoor, zie ik. Ja, absoluut. Uh, ja, ik had er nog nooit van gehoord. Uh, eh, je hebt er een boek over geschreven, in 2014. Ja, 2014. Ja. Zeg ik staan. Mm -hmm. uh, uh, is, dat, is, dat, is dat een wetenschappelijk boek geweest? Is er een onderzoek aan het voorafgaan of is dat uh, een beleving? Um, het, het, uh, het boek bestaat uit twee delen. Ja? Het is mijn eigen persoonlijke verhaal, het is mijn eigen biografie, plus ja. dat nog van acht andere uh, alleen geboren tweelingen. Want, want jij bent een alleen geboren tweeling. Ja. En het tweede deel van het boek is een, is een theoretisch uh, ja. gedeelte met, met informatie voor mensen, waar ook eigenlijk alle kenmerken genoemd staan. En ja, ik, ik heb daar ook het een en ander aan gegeven aan, aan oefeningen en. en nou. Ja, informatie, wat ja. ik al zei, waar, waar ze wat aan hebben... waardoor ze zelf een stap kunnen zetten. Ja, waardoor ze zelf die plek, die, die plek kunnen geven, zeg maar, ja. die dus, ze verder kan helpen. Ja. Maar goed, soms lukt het ook niet zelf. Dus naast dat ik dat boek geschreven heb... heb ik dan eigenlijk ook een coachingspraktijk speciaal voor deze doelgroep. Ja. Ja, dus ik heb ook geregeld uh, dat ik mensen bij me krijg. En uh, vaak in één, twee sessies dat we al uh, behoorlijk veel uh, op de rit kunnen ja. hebben... waardoor mensen zoveel helder krijgen. En ik zie ze echt soms gewoon ja, somber en, en verdrietig binnenkomen... Ja. maar ze gaan gewoon met een glimlach op hun gezicht weg. Het ja. van hé, hé. eindelijk. Hoe kom je er achter dat het een alleen geboren tweeling is? Ja, weet je, de, de mensen wie dit aangaat, en dat geldt nu ook voor de luisteraars... op het moment dat je nu gegrepen wordt. Uh, zou ik zeggen van ja, ga eens kijken. Je kan op mijn website kijken... tweeling.nl ja. naar de kenmerken. En ja, als je je daarin herkent, dan, dan is het eigenlijk al zo duidelijk. Er zijn ook wel fysiek aanwijsbare gegevens hoor, maar... Ja. Het meeste is dat eigenlijk niet het geval. Nee, ik, ik, ik heb vandaag ook even opgekeken. Mm -hmm. er staat ook een testje op, zeg maar. Ja, ik ben bezig met een onderzoek. Hier. Ja, ja dat, uh, en dat, dat kan je dan dat kan je even invullen, er zijn 20 twintig, twintig stellingen ongeveer bij elkaar, dacht ik. Hè? Ja, iets minder zelfs, nou, kan je dat ik, geloof, ja, ik geloof er 16 of 17, zijn ja, nou, ja, dus, uh, ja, je bent zo klaar, dus het is fijn als mensen dat doen. zo klaar, ik kan overal nee op antwoorden, dus ja, ik was helemaal zo klaar, ja. want er hoef je er een paar niet in te vullen. Nee. <laughs> <laughs> ik zou zeggen, ik zou ja. zeggen ga, ga eens lekker kijken op die site. Ja, ja fijn. www.alleengeboren tweelingennl dan.nl natuurlijk. Ja. Uh... Het helpt jou wel verder in een onderzoek, want je bent ja, bezig met een volgend boek, neem ik aan, waar dat ik, onderzoek in komt. Ja, dat klopt. Ik heb inderdaad nu even, zoals ik dat zelf noem, een, een, een tussenboekje eigenlijk. Ja? Met uh, kleine, korte verhalen erin, dus uh, an anekdotes, uh, die eigenlijk allemaal een rode draad hebben, ja. waar de geboren tweeling uh, in, in, in doorloopt. Dus eigenlijk verhalen over perfectie, ja. depressie, angst, loslaten, grens aangeven, dat soort zaken. Ja. En ik ben bezig met het tweede boek, maar daar wil ik graag uh, inderdaad wel uh, deze informatie vanuit uh, het onderzoek ja. uh, ook in verwerken. Ja. Ja. Ik, ja. vond, ik, vind, ik vind het een heel bijzonder onderwerp, moet ik zeggen. Toen ik het, toen ik het vanmiddag zat te lezen en voor te bereiden, toen had ik zoiets van, heb je weer wat ja. <laughs> Dat zullen we wel meer luisteraars hebben, ja. denk ik. Hè? Maar ja, goed, ga gewoon eens kijken op de site. Ja, nee, zeker, zeker als je het, dat, dat, dat onbestemde gevoel hebt, dan uh, gewoon even eens kijken op de site. Ja. Oké, okay, uh, Aranka? Arnhem Karrewijk, bedankt voor uh, de toelichting op het uh, fenomeen al alleen geboren tweelingen. Dankjewel, graag gedaan. En veel succes met, uh, met je vervolgonderzoek. Yeah, ja, dankjewel.